weer binnenkomen A1 voor een voertuigongeval goeiedag hallo oh oh nee boppen, reizen in de kroppen, ja wist je weer, doe meer maar een potje bier. Geen idee wat ik zei, maar leuk, te kijken naar deze nieuwe video vandaag met deze ambulance uit Friesland, gemaakt door EnoMods en uh, CIS Games. Hij is nog uh, in de maak, maar ik mocht alvast een beta testen en daar maak ik natuurlijk ook een video mee. Dus dat gaan we gaan vandaag doen, mijn collega's, staat daar het hoeft er niet bij te komen. Misschien omdat ik ze graag praat, maar goed, um, ja. Laten we ze inmelden. Vandaag is met dit uniform en niet met Wim. Wim die wilde niet naar Friesland, snap ik ook wel. Ik ga meteen naar de eerste melding. Jullie horen hem al binnenkomen. Naar een persoon. Aangereed door een auto. En zoals je ziet hier onder, boven, onder de koplampen en boven de mistlampen die nu aangaan of groot licht, weet ik veel. Zitten de luchthorens, dus die zitten hier ook op. Um, hier is ook een groene lampje, hij zit in de stekker, zeg maar, voor op te laden. Ik moet alleen nog even, als het goed is. Ja, dit klopt niet, nu klopt het wel. Nou, blauw in ieder geval, oranje, ik weet niet wat dit is. Dit is geloof ik dan. Niks, werkverlichting, spotjes. En uh, de rest uh, wijst zich dadelijk allemaal wel. Mijn collega die wil blijven niet instappen, maar niks uit, dan stopt hij gewoon, eh, want als ik nu zeg weer, dan komt hij geloof ik wel. En zo niet, dan eh, springt hij vanzelf toch wel eh, erin. Maar dus met de echte scherenen en de luchthoren dan natuurlijk. En dan krijg je het al, mooi. Ik vind niet mooi. Zo niet hebben. Zo, ja, we zijn weer terug. Um, ik krijg je niet mooi. Maar buiten is het ook even donker. Ik heb... nou, misschien is het wel licht inmiddels, wat ik zo zie, snel. Uh, ik heb in ieder geval even gezet op... Nou, vijf uur s ochtend zou niet licht moeten zijn. Uh, tot we gewoon de ochtenddienst starten. Vijf uur s ochtend start je geen ochtenddienst. Dan moet de avond of de nachtdienst zelfs nog twee uur. Maar um, wat je wel krijgt, is mensen die dronken zijn. Uh, dus daar gaan we maar even naartoe. Een dronken persoon. We gaan eens kijken. A2'tje, denk ik zo. Uh, code groen is A2 wel ja. Het uh, is natuurlijk leuker om met dikke luchthoren uh, door het verkeer te scheuren. Maar goed. We zetten even virkel god aan. Dan gaan we deze mooie ambulance niet slopen. Maar dat hoort er natuurlijk bij hè. Dronken mensen. Die op dit tijdstip nog naar huis gaan. Van een avondje stappen oh. en vervolgens de boel een beetje op stel te zetten en overlast veroorzaken krijg je dat gezeur weer nee, het is niet anders en gewoon de rood oh. Ja, jij denkt ik stop me even snel hier Ik ga dadelijk maar eens naar de mini markt en dan ga ik dan eens een tv kopen en niet zozeer voor bij mijn computer aan te sluiten, maar eerder gewoon om echt gewoon op mijn kamer neer te zetten. Alleen nu heb ik dus geen, ja, heb ik geen tv aansluiting en heb ik ook geen Zigo kastje voor erbij. Maar nu kwam een vriend van me en die zegt van ja je kunt gewoon Chromecast erop aansluiten en dan kun je via de Zigo Go app is dat geloof ik, kun je gewoon zeggen van hey um, stream gewoon op je telefoon naar je Chromecast en dan kun je gewoon tv kijken want het ging mij vooral ook om lekker netflix maar als ik ooit eens tv wil kijken moet ik dat natuurlijk wel ook kunnen zonder tv aansluiting dus dat is wel handig dus dat ga ik daar maar eens doen en dan ben ik alleen aan het kijken van want hij zei ook van je kunt net zo goed als je toch alleen maar voor dat streamen dan maakt het niet zelf of je een tv pakt of een computer van, dan kun je net zo goed computerscherm pakken. Maar goed, daar ben ik over aan het nadenken. Want die moet je geloof ik wel via een HDMI sowieso ergens op aansluiten. Of kan dat ook? Nee, dat kan trouwens ook wel. Ik ben nu zelf aan het denken. Maar als jullie deze video zien, heb ik al lang een beslissing gemaakt. Dus dat meedenken, dat mogen jullie doen. Maar dan heb ik mijn keuze al gemaakt. Maar, ja, dat is... Ik ga jullie niet langer uh, laten wachten op het... Uh, Moment dat we deze dronken persoon met veel plezier gaan oprapen van de straat. Dus klik en we zijn er. Ze staan in ieder geval recht op. Allemaal een teken dat het nog enigszins goed gaat, denk ik. Goedendag, oh, en ze ligt. Poef, ze viel zomaar om. Eens kijken hoe het er allemaal aan toe gaat, hm, toch niet zo goed, saturatie is slecht, ademhaling is slecht, hartslag is redelijk laag, um, dus we gaan wat zuurstof geven, en met deze saturatie gaan we toch maar even snel naar het ziekenhuis, we gaan nog wat medicatie geven. Ja, gaan we naar het ziekenhuis, kom maar. Naar de krafter, wat leuke informatie, die heb ik niet, dus uh, einde video. Nee, Ehm, um, Even denken. Ja, rij natuurlijk alleen in Friesland. Er is er geloof ik maar één, misschien twee, misschien drie, misschien zeggen jullie wel, joh doe normaal, het zijn er gewoon vijf. Interieur worden gefixt. Um, Dank u wel voor het doen van de deur collega. Uh, nou er zit een luchthoren op, ik geloof dat er zelfs ook een bepaalde, ik, ik geloof dat er meer er zijn, ook nog een whale op zit. Uh, dat is een, uh, nee dat is geen walvis, maar dat is een soort, uh, um, of een soort, dat is gewoon een Amerikaanse slash Engelse sirene. Uh, even langs weer. En dat heb ik niet, ik heb hier gewoon de en op, zoals ik al zei, die zit hier beneden naast de kentekens daar, zo. Rechts heeft geen voorrang mensen. We gaan gewoon even met A1 uh, richting dat ziekenhuis. Want wat ik al zei, saturatie of was niet zo goed. Dus we gaan gewoon lekker met spoed. Het is nog vroeg. Ja officieel moet je sirenes aan, anders ben je geen voor voertuig. Maar het verkeer lijkt goed te reageren op me. Dus kunnen we lekker zo naar het ziekenhuis gaan. Hier zet ik hem wel even aan. Ja super mooi ding gewoon. Ik bedoel dat de crafter een beetje door Eno wordt gedaan. En tot de opbouw en zo. Grootendeel door SIS games. Edo is gemaakt. Nou die kennen we natuurlijk allemaal wel. Eno tegenwoordig. Ook wel denk ik. Nog een leuke toevoeging is. Deurtje gaat open. Hier staat een life pack al. Maar nogmaals interieur. ook dat is wel erg veel. Maar goed, licht, verlichting binnen. Interieur wordt nog uh, gedaan, begreep ik. Maar ja, ik kon natuurlijk niet wachten. En Eno, denk ik ook niet helemaal. Dus ik kreeg hem alvast om een video ermee te, te maken. Er komt een nieuwe melding. Persoon die wat uh, ziekjes is, maar die gaan we niet aannemen. Uh, we gaan lekker naar een uh, spoedmelding zo meteen. Ja, mag je hier even tussendoor? Dankjewel. Oh, nee. Geen wapens. Ik blijf het zo'n raar kruispunt vinden. Hoe kun jij nou van links gewoon door scheuren hier. Terwijl wij ook groen hadden. Maar goed. Hé joh. Is gelukkig heb je veer kokot maar dan. binnenkomen A1 voor een voertuigongeval. Nou, daar hebben jullie de lucht horen. Jullie ook eens gehoord? Maar ik vind het gewoon een leuke toevoeging. Doet verder niks. Verkeer gaat niet anders reageren op je zijn maar gewoon een versneller functie maar uh, ja ik vind dat wel leuk Links is een ongeval gebeurd. Oh daar gaat de TS. Yes. Waar gaan we draaien? Gaan we hier onveilig draaien? Ja het moet maar. Anders moeten we echt helemaal buiten de stad gaan draaien. Nogmaals, hè, laatst had ik dat ook, ik weet niet, ik ben niet zo van het draaien op de snelweg. Maar ja, anders moeten we zo ver omrijden. En dan vind ik in dit opzicht even jammer. Er ligt wel iemand, de staat erbij. Verkeer rijdt hard door hoor, dan moeten we mee opletten. Ja, goede Coolblue. cool blue. Mooie Audi. Jammer tot het kapot is. Dat lijkt het verstandigste, omdat de politie blijkbaar niet echt uh, door heeft tot het verkeer moet stilstaan, tot we gaan kijken en zo snel mogelijk die ambulance in en naar het ziekenhuis. Oké, okay, dit is helemaal niet goed wat we gaan doen. We gaan zuurstof geven, want die is ook wel laag. Heel laag zelfs, ademhaling is ook wat, de hartslag is heel laag ook. Uh, Medicatie en met spoed naar het ziekenhuis. De collega er maar eens. Jij bent tenslotte de verpleegkundige, dus eigenlijk mag ik deze beslissing helemaal niet maken. Maar ja, jij zou het toch maar eens doen. Hè? Oh god, ik had het dan. Ik verwacht dat ik ook weg ben. Zo. <coughs> Ja, die kwam vanaf meteen. Let op met verkeer mevrouw. Ook al kan ze niet lopen, ze zal waarschijnlijk niet eens aanspreekbaar zijn. Ik weet het eigenlijk niet hoor. Als ik zo kijk naar de hartslag en zo, zal het niet erg goed aanspreekbaar zijn. Nee, we moeten hier nog wat draaien. Nee. Ik ga in ieder geval, nu ga ik wel gewoon netjes snelweg af. En dan rijden we langs een super groot ziekenhuis, hier links namelijk. Maar goed. Het blijft wel lang uh, licht. Ik heb geloof ik de tijd op echte tijd gezet. Of uh, lang uh, zo uh, schemerig uh, zoals dit. Nu gaat de tijd wat sneller. Gaan we gewoon nog overdag echt rijden. Ja, het is jammer dat we langs het hele grote ziekenhuis gaan. Waar we hier naar binnen konden rijden. Een mooie ruimte gemaakt voor cool Blue. Ik weet niet of die zo stond, niet opgevallen. Maar ja, dan moeten we maar even omrijden. Het zal wel dicht zijn ofzo. Zo, we zijn er terug en uh, ja niks uh, niks aan te doen tot de crash natuurlijk dat, dat gebeurt nou eenmaal en dan moeten we mee leven maar ik heb geen zin in dit soort meldingen dus die gaan we ook niet aannemen maar deze kunnen we wel aannemen persoon aangereden door een auto bij de golfbaan zo te zien Het wordt terug op de weg. Maar we kunnen hopelijk lekker doorrijden. Dus dat is zien wel. En dan zorgen we er toch gewoon voor. Mooie ambu. Blijf een mooie ambu vinden. Hij is je niet eens dus af. Dus het kan alleen maar beter worden toch? Mooi interieurtje straks. Dus als het er op de golfbaan is, dan... We zitten flink om te rijden, maar je zal niet snel iemand op de golfbaan aanrijden. Maar als ik het zeg denk ik, nou, het kan zomaar gebeuren dat je er een golfkartje wordt aangekregen. Auto. Heel bijzondere auto. Goedag, pak even de speeltjes hoor. Kijk eens dat de live effect als ik 12, zie ik. Moet natuurlijk de 15 zijn, hè. Oh, wacht. Dat heeft nu geen zin dat ik dit... Uh, ik wil hier een mooie screenshot zou maken, dadelijk. Maar als je in first person gaat, voor iedereen de tips, dan pakt hij hem niet. Dan kun je niet uh, screenshotten, zeg maar. Dan zegt hij, this clip contains uh, first person uh, views and cannot be used, of zoiets. Met mijn perfecte Engels. Hé, uh. hey, mevrouw. Meneer, wat is het, mevrouw? Wist ik wel, wist ik wel. Mooie auto, dat wel. Ik zou hem nooit pakken. En we gaan hier eens kijken. Ademhaling zo te zien wel. Hij komt omhoog. Uh, mijn collega stapt over hem heen. Hij knippert nog met zijn ogen, lijkt te spreekbaar, hartslag. Goed, ademhaling goed, saturatie kan wel iets beter, maar redelijk goed. Um, ja, even wat uh, wonden verzorgen, want die zal die vast hebben. We kunnen natuurlijk ook. Dat vergeet ik steeds even kijken van wat wat hebben we allemaal hij uh, uh, ja, meerdere botbreuken ja oké okay, goed dus uh, niks echt bijzonders uh, trauma treatment ken met lage bloeddruk maar dat was geloof ik niet uh, heeft al een uh, botbreuk gehad in het verleden goed uh, we gaan hem uh, meenemen nou ja we gaan het ziekenhuis onder een A2 we hebben blauwe verkeerde aanstaan dat ding dat geven we gas of wat collega kom wat dat ding nou achter me aan? Ik wil net zeggen. Aankomst, bestemming en overdracht. spoedeis en hulp en daarna een laatste melding. Mijn collega die staat nog steeds blijkbaar op locatie. Ik had altijd de gedachte dat hij gewoon inspant in de ambu maar nu staat hij er nog steeds blijkbaar we gaan weer naar een persoon die is aangegeven door een auto of ik Ik ben nog maar alleen We hebben bijna op dezelfde plek geloof ik ook. Nee. Een beetje anders. Goeiedag, hallo. Oh, oh, nee! Ja, we moeten weer nog mee, mevrouw. Stomme oude. Ja, nu is hij helemaal dood werden. Oh, er wordt nog iemand aangereden. Ik had hem aan de andere kant moeten zetten. Ja, min honderd. Hallo. Moeten we nu dan doen? We hebben wel een hartslag. Ja, die gaan niet meer... Uh... Ah, dood. Nee, ik wil CPA... Renomat starten. Shock toedienen. Ja, renomat succesvol. Nee, toch niet? Ja, uh, dood. Het gaat helemaal fout. Toch? Kun je hoe naar het ziekenhuis moet? Ja, min 77. Ja, we gaan gewoon naar het ziekenhuis zonder slachtoffer. Want die ligt er nog. Maar toch.. Oh, we hebben weer een reanimatie achterin. Toch hebben we.. Uh een slachtoffer achterin. Fictief dan wel, wel is waar weliswaar. Maar we moeten naar het ziekenhuis dan mee. Ook al staat er een beeld dat ze dood is. Maar er stond ook een beeld dat er reenimatig succesvol was. Ook pakken we een soeprandje mee, ook kan we allemaal. Was daar staat mijn collega nog steeds. Blauwe bolletje op de kaart. Puntje. Aankomst ziekenhuis. En ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. En ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Uh, wat dat is heb ik zelf ook nog geen idee van. Dus jullie zien het uh, vanzelf. Tot dan. Doei.